Beste leerlingen, ik maak nu een filmpje van dezelfde startoefening, maar deze keer uitgevoerd in Google documenten. Dus ik heb de platte tekst hier klaarstaan, ik heb het stappenplan klaarstaan en ik heb ook de oplossing klaarstaan. Dus ik ga een beetje wisselen tussen, tussen die drie schermen. Ik kan niet alle stapjes één voor één overlopen, omdat je die oefening al gemaakt hebt. Je gaat, je gaat ook zien dat uh, bij Google niet alles werkt wat in een offline tekstverwerker uh, kan. Het is dus een beetje beperkter. Maar op zich, ik heb het dan proberen te noteren uh, in het stappenplan. De gele tekst omzetten in lettertype Verdana en puntgrootte 11. Dat kan natuurlijk. Ctrl A om alles te selecteren. Je kiest Verdana als lettertype. Heb je dat niet, dan kan je hier van boven bij meer lettertypes het juiste lettertype altijd gaan selecteren. Ik doe voor de zekerheid nog een keertje lettergrootte 11. De paginamarges ga ik moeten instellen boven, onder 3. Links en rechts 2. Dus ik ga naar mijn tekst. Ik ga naar bestand. Paginainstelling. Boven is het 3. Onder is het 3. Links is het 2 en rechts is het 2. Druk op oké. OK. Dat is doorgevoerd. Volgende stap. De titel in kleine drukletters omzetten en centreren. Ik ga ervoor zorgen eerst dat het deken niet twee alineas zijn. Dus ik druk delete om de zin er eventjes bij te halen. Ik druk shift enter om de zin er mooi onder te zetten. Dan maak je een nieuwe regel. Dus die duid ik aan. Ik ga hem sowieso al centreren. Hij moest ook vet als ik me niet vergis. Ik ga eens even kijken naar de stappen. Ik moet dat ook al omzetten in drukletters, dus dat ga ik nu ook al doen. Hè. Dus als ik dit aanduid, dan ga ik naar opmaak tekst, hoofdletters, hoofdletters. Ik heb ook gezien dat die puntgrootte 16 moet hebben. Dat staat er niet tussen, maar dat houdt u niet tegen. Je kan gewoon 16 typen en op enter drukken en dan gaat hij die, van die grote maken. De tekstkleur was rood, als ik me niet vergis. En ik denk dat het dan eigenlijk al zijn. Schaduwen omtrekken, dat lukt niet in Google. Dus daar blijven we vanaf. Lijn de volgende regel rechts uit, dat is deze regel rechts uitlijnen. Alles achter NKTR moet je sowieso wegdoen. Zo. Die regel moest wel grijs worden. Letterkleur, een lichtgrijze kleur. Ik meen dat het cursief moest zijn en lettergrootte 8. Zo. Dat is misschien wat licht van kleur. Ik zal hem ietsje donkerder maken. Zo. Dus dat is die regel. Dan maak de eerste alinea vet en zorg voor een, zeker voor een witregel. Nu, die alinea die kan je gewoon zo selecteren en dat weet je ondertussen door genoeg te klikken daarin. Vet eventjes maken. Ik ga er sowieso voor zorgen dat dat geen verkeerde witregel is. Dus ik doe delete, delete om alles aan elkaar te krijgen. Enter, enter. Dan heb ik zeker een witregel daartussen. Kijken naar het volgende stukje. De zin lezen ook vervangen door Fortnite website. Dus deze zin, dat moet... Naar de website zijn. Ik druk dubbel punt. Hierachter komt de URL. In Google heel gemakkelijk eigenlijk om dat te doen. Nu, ik ga het mij gemakkelijk maken die eventjes rechtermuisknop kopiëren. En ik ga die hier plakken. Jullie weten, 99% van de gevallen ga ik altijd kiezen voor plakken zonder opmaak. Dat heet ook plakken speciale. Je ziet hier ook staan. Maak je die gewoonte. Ctrl-Shift-V in plaats van gewoon Ctrl V. Hè. Je ziet het verschil tussen deze twee. Als je doet het plakken zonder opmaakt, dan heb je altijd mooi terug het lettertype van de tekst waar je in bezig was. Ik duid hem even aan. En het mooie aan Google, als je link invoegen drukt, gaat hij zien dat dat een HTTPS of een URL is. En dan heb je natuurlijk niet meer nodig dan dat. Even kijken naar het volgende. De volgende Alinea moeten we vet cursief en centreren. Deze is dat. Hè. Dus ik maak hem vet cursief en ik ga hem al centreren. En als ik me niet vergis, moet daar nog een alinea afstand voor en na bij Google van 8 puntjes gezet worden. Dus dat ga ik doen. Deze alinea, die krijgt via opmaak, regelafstand en custom afstand, daarvoor 8 puntjes en daarna 8 puntjes. Toepassen. Nu ziet dat dat een klein beetje opgeschoven is. Dan gaan we door naar stap 8. De titel moeten we blauw, vet, cursief en onderlijnen. Dus de titel Vet, cursief en onderlijnen. En dan ook blauw maken. Zo. Als lettertype heeft die Comic Sans en puntgrootte 13. Dus deze gaat in lettertype Comic Sans. Puntgrootte 13 staat er niet tussen. Niet erg. Je typt 13 en drukt op Enter. En nu gaan we die opmaak natuurlijk moeten doorkopiëren naar de twee andere titels. Dat heb je ook geleerd en je duidt de titel aan. dubbelklikt klikt op dit icoontje van boven van opmaak kopiëren. ...en je duidt de nieuwe plaatsen aan. Voilà niet vergeten dit icoontje terug uit te zetten natuurlijk. En daarna... volgende stap is die foto al gaan toevoegen. Bij jullie staat die foto in Google Classroom of op de S-schijf. Ik heb hem hier nog openstaan in Google Classroom. Dus ik ga hem eventjes kopiëren. En hij mag, als ik me niet vergis, hier geplaatst worden. Ik zal eventjes de startoefening Voeg boven deze titel. Dus de titel hadden we hier gemaakt. Dus daarboven moet die foto komen... Ctrl-V aan de foto's geplakt. Je ziet ook dat die te groot is, dus ik ga die een beetje moeten verkleinen. Natuurlijk nooit hier verkleinen, of hier, dat weet je. Altijd in een hoek verkleinen, zodanig dat de verhoudingen dezelfde blijven. Ik ga er wel voor zorgen dat er nooit tekst omloopt. Of, uh, sorry, ik ga de tekst omloop bepalen, maar ik ga die marges op 1,6 zetten. En zo kan de tekst eigenlijk beter onderbreken. Dan ben ik zeker dat er geen tekst gaat komen. Ik... Uh, ik kan de afbeelding normaal gezien ook nog wel centreren. Moet ik dat eventjes gaan zoeken waar dat ze dat tegenwoordig verstopt hebben. Kan ik dat bij de opmaak gaan doen. Afbeelding. Ik zie hem nu niet staan. Als ik dat selecteer, kan ik dat misschien wel eenvoudig centreren. Hmm, om de een of andere reden wil die hier nu niet werken. Beetje jammer. De opmaak zou er moeten komen. De mogelijkheid om dat te centreren, maar ik zie hem nu niet staan. Erg jammer dat hij hier niet kan aanpassen. Ah, daar. Er zit een blijkbaar een nieuwe functie in. Als je hem mooi in het midden houdt, gaat hij hem zelf via een, een hulplijn willen centreren. Weer een nieuwe functie, blijkbaar in Google Documenten, die ik zelf nog niet goed kende. En eens even verder kijken. De foto heb ik gedaan. Dan op de derde pagina moet een nieuwe titel komen met Top Dance Moves. Ik ga mij eventjes gemakkelijk maken. Ik ga jullie de oplossing laten zien. Dit gaat er moeten komen. Dus dat ga ik eigenlijk al een beetje voetelen. Ik ga dat aanduiden. Ik ga dat nu kopiëren. En ik ga dat in mijn nieuw document plakken. Dan moet op pagina 3 komen. Dus je gaat op het einde van je document staan. Niet enter, enter, enter. Dat doen we nooit meer. Hè. Maar we drukken ctrl, enter. Dat maakt een pagina einde. En ook hier ga ik kiezen voor plakken zonder opmaak. Zo. En daar hebben we alles. Uiteraard moet ik de dingetjes doen Die ik zelf moet gaan invullen. Zo. Ik heb drie titels, zie ik staan. Dus wat ga ik doen? Die opmaak. dubbelklikken op het icoontje van de verfkwast de titels instellen, zo, en niet vergeten de verfkast terug uit te zetten. Top Dance Moves, ik laat het weer even zien, hier, die moeten een nummering krijgen, dus de Dance Moves duid ik aan, en ik kies bij nummering voor het lijstje met de ronde haakjes, zo. En deze krijgen een opsommingsteken, dus ik ga het je laten zien, dat zijn gewone standaard bolletjes, dus als ik die aanduid, en ik kies bij opzomming de standaard bolletjes, dan is dat ook in orde. Misschien is er een wit regel toegevoegd, Ah, ja, er zijn regels toegevoegd, maar op zich niet zo heel erg. Hè. Uh, ik moet de klassen gaan toevoegen, Sorry, de tabel gaan toevoegen met pro en contra. Ik zie dat ik hier nog de oude opmaak heb van de titels. Dus als ik nu type, krijg ik alles in de oude opmaak. Dus die ga ik eventjes wegdoen. Ik ga hier bij stijlen gewoon kiezen voor normale tekst al. Zo, dan ben ik al zeker dat dat blauw en onderlijnd weg is. Zodat ik ga ik dat ook wel weer in verdana uh, punt grote elf, zetten. Ik kan het ook nu doen natuurlijk, hè. Dus bij Calibri, verdaan al aanduiden, en punt grote 11 nog een keertje extra bevestigen. Ik heb een tabel nodig, dus ik doe invoegen tabel. Dat is een tabel met, als ik mij niet vergis, drie kolommetjes en vijf rijen. Zo. Ik zal proberen even de ene links te zetten, de andere rechts. Misschien als ik zo wat schuif, dat, dat we er alles proberen op te krijgen. Hè. Dus die tabel ga ik namaken. Hier komt pro, dan komt contra. Ah, om eenvoudig in een tabel te... Wisselen van uh, cel kan je op de tabtoets drukken. Hè. Iedere keer als je op enter drukt, gaat die naar beneden. Kostprijs. kost, prijs, zo. Oh. Ik ga met de tab blijven werken, zoals ik net zelf gezegd heb. Dat is 0 euro, verslavend. En bij contra staat sterk. Core of bloed. Dat hebben we niet. En nog een. Twee keer tap, team, geest. Ervoor is dat je in klans kan werken. En contra is dat je met 1 tegen 99 andere spelers vecht. Hè? Dan is het een kwestie van onze tabel op te maken. Ik ga beginnen met de randen. Nu, ik moet heel eerlijk toegeven dat Google documenten dat een beetje bemoeilijkt heeft, vind ik. Dus ik zie dat veel randen weg zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst de randen weg doen. En dan ga ik gewoon zeggen, hier moeten dikker lijnen rond. En hier ook. Dus dat ga ik eventjes proberen te doen. Dus ik duid mijn hele tabel aan en ik zeg van boven bij de randbreedte dat die 0 is. Dus dan springen ze weg. Nu ga ik deze twee aanduiden en dan ga ik op dit icoontje drukken om te zeggen, klik om de randen te selecteren en hier zeg ik, hier moeten alle randjes erin staan. Nu duidt hij als 0 aan, dus ik ga nu even bij de dikte zeggen, pak maar 2,5. Voilà. Hier ga ik datzelfde doen, dus ik duid ze aan. Hier kiezen voor randen, ik kies alleen de kader in dit geval. Hij duidt hem aan. Ik zeg, maak die rand maar 2,25. Ik kan de kleur ook nog veranderen, maar dat is hier niet gevraagd. Hè. Zoals je dat misschien was alles gecentreerd. Dus ik ga dat aanduiden en ik kies ervoor om alles te centreren. Zo. Deze waren volgens mij ook nog vet geschreven. En misschien de titeltjes ook. Dan moet ik eens even kijken. Ja, deze titeltjes zijn vet en cursief. Dus ook eventjes aanduiden, vet en cursief. Voilà. Ik heb ook nog de kleuren zien staan. Pro was groen. Dus ik ga daarin staan en ik kies hier bij de opvulkleur. Een groene kleur en contra gaan we een rode kleur geven. Zo, voilà. Pro en contra. Nu, deze waren wel wit, dus ik kan ze nu al aanduiden en een wit lettertype geven. En dan gaan we er ook voor zorgen dat die lijnen hier nog lichtgrijs gekleurd zijn. Dat kunnen we ook nog doen. en Je ziet dat hier duidelijker in het voorbeeld. Dus dat kan ik ook in één weg nog afwerken. Dus ik duid deze uh, rij aan. Ik ga een lichtgrijze kleur kiezen. Zo, en hier gaan we datzelfde doen. Een lichtgrijze kleur. Voilà. Onze tabel begint er al op te lijken. Het enige wat we nog moeten toevoegen zijn die symbolen. Dus wat ga ik doen? Achter Pro ik druk ik op Enter om iets lager te gaan staan. Ik kies Invoegen. Speciale tekens. Nu kan je hierin gaan zoeken. Nu, er is een zoekfunctie. Je weet ook dat je hier iets kon tekenen. En dus als je een mooi hartje kan tekenen. Ik kan het niet zo mooi, maar het is wel gelukt. Dan zie je dat hij hier dat probeert te vinden. Nu, ik ga iets anders doen. Ik ga hier Thumbs ingeven. Van duimpjes in het Engels. Je mag voor mij kiezen welke duimpjes dat je gebruikt. Dus ik pak nu eventjes dit thumbs up symbool. Ik ga ze even sluiten. En daar staat het al. Hier bij Contra gaan we thumbs down doen. Invoegen. Speciale tekens. Thumbs. En dat gaat thumbs down zijn. Zo, nu staan ze hier alle twee. Ze zijn nog wat klein. Dus ik ga ze vergroten. Ik denk ook dat ik dat in de opgave gezet heb de duimen bij pro en contra zijn ingevoegde symbolen, maar er staat nog niets over de lettergrootte. Dus ik ga de lettergrootte gewoon wat vergroten. Ik zal eens eventjes proberen wat dat effect op 18 is. Dat is groter. Ik vind dat groot genoeg voor de duimpjes. Ik vind dat iets te groot voor contra. Dus die ga ik terug op 14 plaatsen. Zo, dus pro zet ik op 14. En de duim gaan we op 18 proberen te zetten. Die mag volgens mij zelfs nog wat groter. Maar, voilà. Onze tabel is af. Eigenlijk is dit je oefening in Google documenten, iets minder mogelijkheden, maar eigenlijk zeker zo gemakkelijk om mee te werken. Veel succes!